Na het passeren van het monumentale Theehuis, komen we aan op een nieuw aan te leggen kruispunt. Waar het nu alleen mogelijk is om rechtdoor te rijden richting Bennekom, komt er met de parklaan een afslagmogelijkheid naar rechts, richting de A12. Het wordt in deze nieuwe situatie alleen mogelijk om vanuit Ede af te slaan naar de A12 en andersom. Vanuit Bennekom is het niet mogelijk om direct af te slaan richting de snelweg, en dat geldt ook hier voor de omgekeerde richting. Zo voorkomen we dat dit deel van de parklaan een sluiproute naar binnenkomt wordt. De nieuwe rijbaan komt over de Hoekelumse Eng te liggen. De weg wordt iets verdiept aangelegd om zo als het ware in het landschap te verdwijnen.